Boys, jullie hebben gezien aan de titel in, en aan de thumbnail Hoe haal je snel de 1000 abonnees Voor de mensen, ik ga het vandaag uitleggen in deze video Voor de mensen, ik had een, ja, een vraag gekregen van een kijker Ik laat even zijn naam zien, Dat was volgens mij Die Gamer Als ik het goed heb met een 8 Volgens mij was dat moeiem, ik laat even zijn comment zien Ergens op de beeld En zo naar hem, sowieso, Dick Strider. Want deze vraag was wel een speciale vraag, vond ik Van hoe haal je snel de 1000 abonnees Dus voor de mensen, we gaan naar de intro Vergeet de video niet te liken, te abonneren En laat zeker ook... In de comments, hè? heb je nog andere ideeën? Ja. Hoe gaan we snel likes, views. Ik wil graag mensen helpen, weet je weet toch? Dus like, abonneer. We gaan naar de intro. Ja, toch? I don't go no parties, Don't Boys, de eerste tip is sowieso maak show shows. Dus dan heb ik het over Instagram, euh, Snapchat, wat heb je allemaal nog? TikTok. Al die je weet al die show shows. En ja, TikTok, ik raad je echt aan, als je heel snel wilt groeien, moet je TikTok gebruiken. Sowieso, dat is de beste manier om snel kijkers aan te trekken, ek abonnees en zo, ja. Je weet, dus doe dat maar, we gaan nu naar tip 4. Tip 4 is, sowieso boys gaan een beetje interessante video's maken. Interessante video's bedoel ik hè, Niet bijvoorbeeld alleen Fortnite, Fortnite, Fortnite, Fortnite. Want iedereen, iedereen maakt dat, snap je. Je moet interessante content maken. En dan bedoel ik hè, Als je bijvoorbeeld zeg maar uh, Welke game kan ik voorstellen. De games die nu bijvoorbeeld hè Een beetje populair zijn. Die kan je wel een beetje spelen. Snap je. Want dat. dat snap je. Dat vinden mensen veel leuk En dan gaan ze ook snel dat opzoeken. Snap je. Bijvoorbeeld tutorials. Dat kan ik ook doen. Zoals ik nu dit doe. Ik denk dat heel veel mensen dit gaan nu kijken. Hè? Die ook denken van hé hey, allemaal, denken voor dit, dit, dit, dat. Echt waar, jongens, maak interessante video's. Beetje, edit werk, dit, dat. Ik ben er ook mezelf bezig, boys, om mijn video's nog beter kwaliteit Dus dit. Je weet, er komt iets, bijna binnenkort dik aan. Dat ga ik even niet zeggen. Mooi, we gaan nu naar drie. tip 3. Tip 3, boys, is als je echt snel, snel wilt groeien, dan moet je echt met veel YouTubers samenwerken. Ik zelf heb ik niet zoveel met YouTubers samengewerkt, eerlijk gezegd. Ik heb zelf een beetje, ja, kan je zeggen solo. Maar als je heel veel connecties hebt met andere YouTubers hè, die ook dezelfde content als jou maken, dan raad ik jou aan om zeker met andere YouTubers te werken. Ik hè, bijvoorbeeld een andere YouTuber, Stilt, Fortnite. En zoek ook gewoon de mensen die evenveel abonnees als jou hebben. Dat is ook wel een tip. Bijvoorbeeld iemand heeft 500, hè? En jij hebt 510. De persoon hè, die je, je weet, met een video wilt maken. Dat is bijvoorbeeld een goed niveau. Dan hebben jullie dezelfde abonnees. Zelfde aantal views. Snap je? En dan. Als je met in contact kan komen. Maak zeker een video. En geloof mij. Je gaat best wel een paar abonnees. Ik zeg maar drie, vier. Het ligt eraan Hoe actief zijn kijkers zijn. En actief jouw kijkers zijn. Dus. Schrijf dit op. Je weet toch? al. Boys. Tip 2. Zeker bij andere kanalen gaan reageren. Dat zie ik heel vaak bij beginnende YouTubers. Ik zie dat ze nooit reageren bij kanalen. Dat is logisch. Want kijk, je begint met nul abonnees. Hoe ga je je eigen laten zien op die community? Dit is echt wel een grote tip. En echt waar jongens, hè? geloof het of niet. Ik ken heel veel mensen die deze tip hebben ook aangenomen bij mijn andere tipvideo's. En die zijn daardoor deze tip hè, zijn ze groot geworden. Want kijk, je moet bij andere mensen gaan reageren. Bijvoorbeeld daar reageer bijvoorbeeld met een andere YouTuber die ook net is begonnen. Of een grote YouTuber die ook net begonnen is. Want dan kom je eigenlijk in de community zichtbaar. Snap je? En als je zichtbaar bent in de community. Dan gaan mensen ook snel op jou. Op je profiel klikken en dan heb je snel een abonneer verdienen. dan gaan ze je video bekijken, snap je Dus dat is echt een tip en dat zie ik heel vaak Spijtig en ik zie ook veel mensen Andere YouTubers die ook zo'n tip video maken Die zeggen dat nooit, snap je die, die houden hun plannen liever voor hun eigen dat vind ik echt sneu van al die YouTubers, snap je Dus als jij kijkers hebt Die ook een YouTuber, deel deze tactieken Waarom ga je dat niet delen, ben je zo gierig jongen? Begrijp nooit me die mensen Maar daarom zeg ik Adam Lo is real. Jetsig, ik ga naar de tip 1, de laatste, de benarekse, schrijf dat op, je weet al. Pssst. tip 1 is, ga streamen. Je denkt, huh? streamen? Ja boys, het werkt echt. Ik ben zelf, en ik zweer, met streamen ben ik groter geworden. En veel mensen weten dat zeker ook. De, ze weten, of de mensen die mijn lang volgen, die weten, hè, door streamen ben ik echt groter geworden op YouTube man. En ik raad je echt aan boys, stream op YouTube man, Voila, het pakt echt veel views dus probeer het en dan laat me weten, want ik ken wel twee personen die die tip ook aangenomen bij mijn volgende voor de mensen, het zijn wel een beetje, een beetje die tips die al lang zijn maar echt waar, neem deze tip aan en zeker stream content die goed is stream ook met kwaliteit, prioriteit, je weet toch Dus ja toch Erozinie, wat kan met jou neer, wil je nog 60 die video ook een tip. En boys, gebruik ook dieren in je video, man. Dat pakt ook views. Kijk, nu ga ik een thumbnail maken, boys. niet? hoeveel maak je tips, boys? Oh. Kijk, Rosalie, nu hebben we een thumbnail. Goed gedaan. Dit is ook een thumbnail, boys. Je moet ook goede thumbnails maken. Dat is ook een gratis tip van mij. Rosalie, bedankt voor de extra. Jongens, Rosalie geeft jullie gewoon een extra tip, man. Dus het is een likeje waard. Abonneer zeker, boys. Want ik zweer het je, ik geef niet heel veel tips. En door deze guy ben ik gemotiveerd om gelijk een tip te geven. En naar hem sowieso. Van de mensen bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Te abonneren. En wat ik altijd zeg is. Peace. Out.